In het examencentrum in de campus Kortrijk kunnen studenten examen afleggen van alle vakken van alle opleidingen. Dus alles wordt gecentraliseerd in Kortrijk. De flexibiliteit staat voorop voor de student, dus studenten kunnen examen afleggen overdag, uh, morgens, middags, ook s'avonds en zelfs ook de zaterdag. In totaal hebben wij in het examencentrum 190 plaatsen voor schriftelijke examens en 40 plaatsen voor digitale examens, eventueel nog uitbreidbaar. Voor de logistieke en administratieve ondersteuning hebben wij een digitale tool op maat laten ontwikkelen, namelijk Square. je een examen wel inplannen, meld je jou aan op Square, waarna je jouw programma overzicht te zien krijgt. Via deze tool kan je je programma raadplegen, inschrijven voor examens, opdrachten indienen en evaluaties raadplegen. Je klikt het examen aan dat je wil afleggen en kiest een moment uit het aanbod voor dat betreffende examen. Afhankelijk van de dag worden meer of minder examenmomenten aangeboden. Nadat je een examen ingepland hebt ontvang je een e-mail ter bevestiging. In het programmaoverzicht verschijnt ook de datum waarop het examen plaatsvindt. Het uitschrijven kan nodig zijn wanneer je aanvoelt dat de leerstof toch niet voldoende verwerkt is of wanneer er iets tussengekomen is in jouw privé- of werksituatie. Deze flexibiliteit van het examencentrum zorgt ervoor dat je optimaal werk, gezin en studie kan combineren. Drie dagen voor het examen ontvang je een herinneringsmail met de datum en tijdstip van het examen in deze mail staan ook nog een aantal belangrijke aandachtspunten, waaronder de locatie, de duur van het examen en de benodigdheden die moeten worden meegebracht. Bijvoorbeeld een rekenmachine. Je krijgt in deze mail ook jouw zetplaats in het examencentrum toegewezen, zodat het start van het examen vlot en rustig kan verlopen. Wanneer het examenmoment aangebroken is, wordt je onthaald aan de infobalie van het examencentrum. De coördinator van het examencentrum is steeds aanwezig als aanspreekpunt. De examencoördinator is op examendagen steeds telefonisch bereikbaar. Mocht je om een bepaalde reden, zoals file of overmacht, niet op tijd in het examencentrum aanwezig kunnen zijn, dan kan je dat telefonisch laten weten. In afwachting van de start van het examen kan je nog een kopje koffie drinken en is het mogelijk om een babbeltje te slaan met medestudenten. Bij aanvang van het examen geeft de coördinator nog een kort woordje uitleg over de procedure en mag je plaatsnemen op de zetplaats die je toegewezen gekregen hebt via de herinneringsmail. Wanneer iedereen plaatsgenomen heeft, geven de toezichters van het examencentrum het signaal om te starten. Na het examen is de coördinator beschikbaar aan de infobali als aanspreekpunt. We merken dat het ook altijd fijn is voor de studenten dat ze na het examen nog een koffie kunnen drinken en wat kunnen napraten met elkaar. Wanneer het voorlopige resultaat van het examen beschikbaar is, krijg je hiervan een melding. Het voorlopige resultaat wordt zichtbaar in jouw programmaoverzicht. Je definitieve resultaat kan je later raadplegen via KU-loket. Om zo flexibel mogelijk te zijn ten opzichte van de student, maken we ieder jaar een evaluatie van het examencentrum, zodat we de nodige bijsturingen kunnen doen. Dit alles in functie van de ideale combinatie tussen werk, gezin en studie.